Bijna iedereen kent Transavia wel. Het is een van de grootste en bekendste vliegtuigmaatschappijen van Nederland. En elk jaar reizen duizenden vakantiegangers met Transavia naar hun bestemming. Wat is de geschiedenis van Transavia en wat zijn je rechten als jouw vlucht vertraagd is? Transavia is opgericht in 1965 als budgetmaatschappij. En inmiddels is Transavia onderdeel van de Air France KLM-groep en vliegt het al meer dan 50 jaar passagiers naar vakantiebestemmingen in Europa. Zoals Malaga, Nice en Rodos. Daarnaast vliegt Transavia ook naar bestemmingen in Noord-Afrika en Azië, namelijk Dubai. En sinds kort vliegt Transavia ook naar bestemmingen in Israël. De Nederlandse chartermaatschappij maakt gebruik van twee soorten vliegtuigen. De Boeing 737-700 en 737-800. Momenteel heeft Transavia meer dan 70 vliegtuigen en zes thuishavens in Nederland en Frankrijk. In 2018 waren dit de vijf langste vertragingen van Transavia. En de langste daarvan duurde langer dan een dag en vonden plaats op 19 februari tijdens de staking van Transavia-piloten. EUclaim helpt je bij het krijgen van een vergoeding voor jouw transavia-vertraging. We checken dagelijks alle vluchten op vertragingen en buitengewone omstandigheden. En zo weten wij vrijwel direct of je recht hebt op een vergoeding of niet. Check eenvoudig, snel en vrijblijvend jouw vlucht op onze website en we geven je direct advies over je rechten.